Sinds dit jaar werken we eigenlijk met smog op school. Dus we hebben met het hele team een bijscholing gekregen rond smog spreken met ondersteuning van gebaren. Ja, <laughs> En uh, die passen wij dus toe, maar wij niet alleen, ook onze collega's, en ja. die in de toekomst toepassen, en zodat, ja, zodat de kinderen duidelijk. Ja, kinderen die nog niet durven spreken of de woorden nog niet weten, die kunnen eigenlijk door de hand van een gebaar ook aan ons iets duidelijk maken. En dat werkt eigenlijk heel goed. Wat die die ja. nu een maand of twee doen, denk ik ongeveer iets langer dan eigenlijk, dan was, al eigenlijk, ja, volgens mij, dan ja. voor de kerstvakantie in elk geval het werkt supergoed. Ja, het werkt echt heel goed. Er zijn heel veel kinderen die niet durven praten en die dan als antwoord op onze vragen het gebaar geven.